Hallo ik ben Sandrine Headedicator bij ProNails en vandaag zou ik graag willen spreken over de Max Gloss. De so, Max Gloss is een timesaving gloss. Het so, is bedoeld om sneller te werken. U gaat het aanbrengen op vijf nagels tegelijkertijd of als u schrik hebt dat het een beetje in de nagelriem zou kunnen uitlopen dan kunt u nog altijd vier nagels en de duim apart werken. De uithardingstijden zijn 60 seconden in de light en 30 seconden vol in de Smart Light. Het is absoluut niet nodig om meer tijd uit te harden. De Maxclose gaat perfect glanzend zijn met de aanbevolen uithardingstijden. Maar als u toch wel meer tijd gaat uitharden of vinger per vinger gaat werken, is er wel veel risico's dat de gel wordt te veel uitgehard en overcured. En dan gaat uw klant nadien wel vergelingsprobleem kunnen hebben. Dus blijf met de aanbevolen uithardingstijden en uw klant gaat heel tevreden zijn. Dan, ook de max Gloss heeft een plaklaag na uitharding. Die plaklaag kunt u verwijderen met de Nonaceton Polish Remover. En vergeet niet van voldoende product te gebruiken. Voilà, het was de do's en don'ts van de max Gloss. Ik hoop dat u het leuk hebt gevonden. Succes met de Max Klas. Bye.